Een badge is een handige vervanger van een sleutel. AI heb je er niet voor nodig. Op het kaartje staat enkel een persoonlijke code. Kijk eens kijken wat er allemaal in mijn spamfilter zit. Een spamfilter die maakt gebruik van AI, namelijk taalverwerking. Die zoekt naar gelijkenissen tussen heel veel ongewenste mails. En die mails belanden in je spambox. Maar soms zijn er twijfelgevallen en zit er toch nog een goede mail tussen. Kijk dus altijd eens je spambox na. De Jay Giles band om mee te beginnen. In een radiostudio vinden we tal van knoppen, kabels, schermen en ook in die omgeving zal AI steeds meer een grotere rol spelen, bijvoorbeeld in slimme camera's. En misschien wordt zelfs ooit de radiopresentator vervangen door een AI-systeem. Maar persoonlijk denk ik van niet, want de AI is meestal niet zo goed in creatieve taken. Wel kan het ons heel goed helpen bij moeilijke en gevaarlijke taken. Daar is AI als maar meer een goede hulp.